Veiligheid is toch wel wat nummer één is, wat echt belangrijk is. Vaak doe je dingen op automatisme. En dat is best eng. Een ongeluk zit in een heel klein hoekje. En als je niet uitkijkt, kan het toch een fatale afloop hebben. Ik wil geen ongelukken maken, geen brokken. Dus ja. Waar jij van denkt, van, nou, dat zullen ze niet doen, dan gaat dat gebeuren. Dus je bent voor drie mannen aan het kijken, zeg maar. Dus je bent voor jezelf aan het kijken, je bent voor je beladers aan het kijken. Ja, ja, ik kwam altijd in de gaten waar, waar die uithangen en alles. Dus als uh, nou, ik hem niet in beeld heb, dan stop ik en dan uh, kijk ik eerst wat hij gebleven is. En dan rijden we verder. Bijvoorbeeld, uh, je bent lekker aan het kletsen terwijl je bezig bent met je werk. Dan kan het zijn dat je iets heel simpels over het hoofd ziet, die eigenlijk grote gevolgen kunnen hebben. Veiligheid dit staat bij mij op de eerste plaats. Dat is hier ook in het bedrijf, weet je, als, uh, ja, ik spreek de mensen ook op aan. Dus uh, daar ben ik gewoon heel erg in.